En, maar techniek is vervolgens voor hem een bepaalde uh, duiding, een bepaalde interpretatie zeg maar, van het zijn. Mm -hmm. uh, een interpretatie die teruggaat uh, tot, tot platen van Aristoteles, dus teruggaat tot de metafysica. Mm -hmm. Dus er zit een bepaalde interpretatie van, uh, van de natuur achter. Uh, hij heeft op een gegeven moment in, uh, in uh, die naar Techniek, ja, hoe, hoe zien wij in het Westen de natuur uh, als een bestand? Huh? Als een, als een, uh, wat, wat is de natuur voor ons in de moderne techniek? Dat is een voorraad energie mm -hmm. en een voorraad grondstoffen. Daartoe wordt de natuur, zeg maar, gereduceerd. Mm -hmm. ja. En dat, dat is een vorm van zijnsverstaan. Ja. Ja, dat is de, de, de, het zijn van de natuur wordt op een bepaalde manier begrepen. En dat, dat, uh, dat begint, zeg maar, bij Plato en Aristoteles. En dat, uh, dat ontwikkelt zich. Uh, langzaam maar zeker via de middeleeuwen en de renaissance en de moderne tijd, wordt dat uh, uh, dat, dat technische, je zou kunnen zeggen materialistische natuurverstaan, uh, wordt steeds dominanter, mm -hmm. wordt steeds hegemonischer. Uh, totdat in de moderne tijd dat technische natuurverstaan uh, volstrekt exclusief wordt. Uh, we, we, we kunnen de natuur niet meer anders zien, zeg maar, dan een, uh, dan een reservoir van materie en energie. Uh. En we kunnen de natuur niet meer anders zien als een, als een mechaniek. En vandaar ook al ja. me mechanistische en materialistische theorieën over de natuur. En, uh en dus, dus de techniek is voor Heidegger uh, niet zozeer al die technische zijnde, hmm. maar dat is dat verstaan, dat zijnsverstaan, dat maakt uh, dat wij op een uh, steeds technischere manier uh, met de natuur omgaan. En allerlei technieken ontwikkelen om die natuur uh, te exploiteren uh, ja. en te ordenen. Ja. En, ja. dus, dus de reden waarom, de bepaalde, waarom er op een bepaalde manier uh, machines gemaakt kunnen worden is in essentie omdat we de, de natuur op een bepaalde manier zien en niet op een andere manier. En ja. die manier is dus als een reservoir van, van energie die we, kunnen, die, we, die, we, die we kunnen putten. Ja, uh, energiematerie. Ja. Energie en om die reden is technologie dus in essentie niet de dingen die we zien, maar die, die zijn verstaan. Die manier van, van, te kijken, van, van, de, van de natuur ervaren. Ja, en, da, en, da, en dat, is, dat, is, dat is zijn. Dat is, on, dat, dat is ontologie. Ja. Uh, dus, uh, en en die, die, die, die, die, die concrete technische zijnde, zijn eigenlijk een soort gevolgen, zeg maar. Dat is echt, zo ziet Heidegger dat, mm. de, de, de machine is een soort gevoller van die, van die, van die technische interpretatie van de natuur.